Als ik kijk naar mijn beste investeringen, die worden gemaakt door de ondernemer en niet door het plan. De beste ondernemers die kunnen op een gegeven moment erkennen dat ze een bepaalde fase, gewoon, dat andere mensen daar beter in zijn dan hunzelf. Het is leuk dat je het vraagt, want ik kom dus uit een ondernemersgezin. Mijn vader heet Pieter, mijn opa heet Pieter en mijn oudste zoon heet ook Pieter. Dat mijn vader me nooit zakgeld heeft gegeven, die zei van joh, zakgeld uh, moet je verdienen. Geld is natuurlijk iets heel moois, het geeft je heel veel vrijheid, kan je heel veel mm -hmm. vrijheid geven. Mm -hmm. Maar het kan ook gewoon wel een soort gif zijn voor de ambitie van je kinderen. Ik hou echt van ondernemers. Eh, met name de creativiteit en het doorzettingsvermogen. Begin gewoon niet te laat. Hè? Want heel vaak zeggen mensen: ik wil eerst mijn studie afmaken, dan willen ze een universiteit afmaken, dan willen ze een werkervaring opdoen. En dan hebben ze een hypotheekvrouw en kinderen. En dan kan het niet om het risico te groot is. Op Valentijnsdag, 14 februari 2018, Wat een dag. Wij, ja, een fantastische dag. <laughs> ja. Hebben wij ons kindje verkocht. Ja. Dus, uh, dat is uh, ja, iets meer dan drie jaar geleden. Dus toen ja. heb ik het al twee jaar voorgehouden. Twee jaar volgehouden, en dat is uh, dat is toch wel een soort masterpiece voor jou geweest, hè? denk ik als ondernemer, nou ja, dat was echt onze uh, ja, dat was ons grootste, grootste kind. En yeah. het was uh, we zijn begonnen als een beetje als uh, George Rebellen Club, yeah. hè? de Rebellenclub De al van terribelen in de energiemarkt uh, met Harold Swinkels. hebben samen met mijn business kompion voor uh, live. Harold Swinkels. voor live, ja, ja, absoluut. absoluut. Ah. Het is uh, naast uh, dat mijn business is een van mijn beste vriendjes, en uh, we hebben elke week hebben we nog contact, dus uh, en we hebben zo'n. Mooie tijd gehad. Is het bekend wat nou precies het bedrag was? Want de circuleren van alle bedragen, we zijn astronomisch, hè, toch? Ja, ze, uh, nou ja, ze zijn astronomisch. De bedragen die circuleren, de, ik, we hebben er gezegd dus dat we daar geen uitspraak over doen. Ik uh. zeg alleen dat ze wel, ze liggen wel in lijn. Ja, absoluut. Ja. Dus we hebben toch uh. een paar honderd miljoen of zo. Je, ja, je ja, zal ja, het ja, maar ja. op ik je, je bankrekening er uit. Dus het staat nee. voldoende op het internet. Ja, mij. ja, ja, ja. En op je bankrekening, dus ook. Maar ook, ook, ja, ook ja, ja. <laughs> ja. Hoe voelt dat? Als je zo'n klap, zo klapper maakt, als uh, mens. Aan de ene kant voelt het een enorme vrijheid. Aan de andere kant is het ook weer een gigantische verplichting. Van, okay, hoe ga je met dat geld om? En hoe ga je het op een goede, verantwoordelijke manier investeren? Ja. Hè, ik ben altijd van mening dat geld moet zweten. Geld moet geld maken. Moet niet liggen te slapen. Nee, niet liggen te slapen. Absoluut ja. niet. Ja. Dus, uh, uh, en dat was, maar het was ook... Wel, een hele uh, fijne ervaring, want ik had Shoe Investments, zoals mijn investeringsclubje ja. vandaag de dag. Ja. En daarmee investeert het gewoon in hele mooie ondernemingen. Dus ja. het, is, uh, het is een hele andere fase waar ik het terecht ben ja, gekomen. Ja precies, nou, daar wil ik het zo meteen met je over hebben, uh, over met name die investeerdersrol die je nu hebt. Maar even over de dragons. Uh, want veel kijkers die zijn het ook allemaal benieuwd naar. Je bent, ik zei je altijd vroeger, ik wil rijk en beroemd worden. Nou, in, in mijn hart is het allebei gelukt, zeg ik dan altijd. Maar uh, hoe voelt het om nou ook nog eens een keer bekende Nederlander te zijn uh, door die Dragons rol? Ja, ik moet je in, in eerste instantie zeggen, daar heb ik heel erg zitten te twijfelen. Zou ik nou wel of niet doen? Want dat is het ja. tweede seizoen. Dat heb ik met mijn vrouw erover gehad. En, uh, maar ik vond het zo bij mij passen. Want, kijk, Ik ben begonnen als ondernemer samen met Harold. Maar op een gegeven moment, twaalf jaar geleden, merkte ik ook dat ik het investeren in ondernemers nog, uh, nog leuker vind dan het ondernemen zelf. En het uh, is een beetje mijn bread and butter wat ik nu doe. Hè? Dus het selecteren van pareltjes zoals ik het noem. Ja. En uh, om daar te investeren. Dus het was echt op mijn lijf geschreven en ik vind het ontzettend leuk. We vinden vier dingen vinden we echt heel erg belangrijk met Shoe ja. Investments. En dat is eerste vent, dan de tent. Of soms moet ik ook zeggen eerste vrouw en dan ja, het gebouw. Ja, maar dat rijmt niet. Oh, dan het gebouw. <laughs> ja, het gebouw wel. Ja, leuk. Ja. Ja, is leuk. Ja. Ja. <laughs> ja, hè? Want uh, ik ben echt van mening dat als ik kijk naar mijn beste investeringen, die worden gemaakt door de ondernemer en niet door het plan. Hmm. He, een goede ondernemer maakt niet uit of je in de water, in de energie of in de pennen zit of whatever. He, het, het verschil wordt echt gemaakt door de ondernemer, dat hebben, mm -hmm. dat hebben we nu al gezien. Mm -hmm. Het tweede is, is, het moet schaalbaar zijn. Wij houden heel erg graag van ondernemingen die we heel erg snel kunnen popcornen, zoals we dat noemen, he, kunnen opschalen. Ja, mooie beeldspraak, ja. ja het ja. derde is, is dat uh, we moeten de business kunnen begrijpen. Ik heb hiervoor heb ik ook in de farmacie heb ik geïnvesteerd. Nou geloof me, je kan beter naar het casino gaan. En het laatste is, en misschien ook, ik noem het als laatste, maar zeker niet het onbelangrijkste is. Wij willen meewerkend voorman zijn. Hè? We willen niet ja, ja. met een lolly op de achterbank zitten als investeerder. Mm -hmm. Maar we willen gewoon graag met de ondernemer toegevoegde waarde kunnen bieden aan, aan de onderneming en de groei van de onderneming. Ja, let jij op bij, je noemt net die vier aspecten, ja. maar jij krijgt natuurlijk waanzinnig veel verzoeken. kan ik me zo maar weer ja. voorstellen. Uh, laat het laat, laat omdraaien. Uh, er zijn denk ik heel veel aspecten waar je denkt van oké, okay, no go, no go, no go. No go. Ja. Waar vallen bedrijven sowieso al op af? Nou ja, wat, wat, uh, uh, uh, aan de ene kant de fase waarin ze je je verkeerden. Ja. Want wij willen heel graag uh, uh, toch meer die skill-ups hebben. En dat heeft niks te maken dat ik geen, uh, geen waardering heb voor start-ups. hadden we helemaal niet. Mm -hmm. Alleen, uh, er zit maar 24 uur uh, in een dag. Ja. En, en wat noemen ze altijd bij start-ups? Het is heel erg spray-and-pray. Dus uh, je moet heel veel investeren, heel veel ja. bedragen. De waarderingen liggen ook een stuk lager omdat ze natuurlijk nog maar net zijn begonnen... of heel vaak nog in de idee-fase zitten. Alleen de kans op falen is ook heel erg groot. Hm. Dus ik heb met name, dus dat ik met Shoe Investments nu kijk naar bedrijven met 5 miljoen euro omzet eh, en al een beetje winst. Dus dan zit je al in de skill up fase, ja. maar wat ik heel erg belangrijk vind is echt de ondernemer. Als zij met een plan komen dat ze al vijf jaar bezig zijn en eh, 5 miljoen euro omzet maken en dat het aankomende twee jaar naar 100 miljoen gaat, dan denk ik van ja, in Excel komt alles uit. Maar niet, maar niet bij mij. Laat ik ja, het zo zeggen. Ja, ja, ja, precies. Dus ik vind de realiteitszin vind ik heel erg belangrijk. Ik vind de creativiteit van de ondernemer vind ik heel erg belangrijk. Ik vind het ook belangrijk uh, wat de uit is geweest van de ondernemer. Hè, want Ik, ik denk als, als mensen al 20, 30 jaar bezig zijn en dan moet het nog gaan gebeuren. Mm. Ja, dan heb ik ook minder gevoel bij. Ja. Wat, wat ik sowieso uh, mm. uh, ook gek vind is, ik heb vaak ondernemers gehad en die... Hebben dan op een gegeven moment een heel team om zich heen. Maar die hebben zelf nog 100% van de aandelen. Mm -hmm. Weet je? En ik, mm -hmm. uh, ik ben altijd van het motto sharing is caring. Ja. He? Uh, dus dus dat, dat, dat vind ik wel belangrijk. Ja. En het, het, het, is, het moet ook wel een team zijn. Weet je wat het probleem namelijk is? Elke ondernemer en de beste ondernemers. Die kunnen op een gegeven moment erkennen. Dat ze een bepaalde fase. Gewoon, dat andere mensen daar beter in zijn dan hunzelf. Dat is knap moeilijk. Dat is heel moeilijk. Ja. Maar als je dat kan delegeren. Ja. En dat kan erkennen. En betere mensen op bepaalde vlakken naast je kunnen zetten, dan ga je ook echt uh, groeien. Wat vind jij van um, uh, idealisme uh, binnen ondernemers? Dus best wel een vind ik een soort van trend, zeker ook bij ja. jongere ondernemers. Ze hebben allemaal een missie, uh, ze willen allemaal de wereld verbeteren. Aan de andere kant denk ik ook van, nou, dat is volgens mij ook wel knap nodig. Ja. Hoe vind jij die combi van idealisme en uh, ondernemerschap? Ja. Ja, ik vind dat, aan uh, uh, zich vind ik dat wel heel erg goed. Ik geloof alleen in idealisme als er ook wel een goed businessplan achter zit. Ja. Weet je, bedoel, het gaat pas echt vliegen hè, als je er ook, uh, dat klinkt misschien hoor maar als er ook geld mee verdiend kan worden. Mm -hmm. uh, anders blijft het gewoon bij een idealisme en blijft het bij een heel erg ja, minimale uh, draagvlak. Uh, mm -hmm. et cetera. Dus uh, ik sta er absoluut voor open, ook op het gebied van duurzame energie, op het gebied van, uh, nou wat ik tegen zei, ik heb medicijnen geprobeerd, maar dat, uh, dat doe je nee, nee, op ja, een andere manier. Ja. Maar. Ja. Maar in ieder geval ook uh, met uh, uh, uh, uh, uh, uh, vegan eten. Uh, ja precies, dat, voeding ik, natuurlijk, de hele voeding, voedingsindustrie ja, Voeding is de... natuurlijk enorm. Ja, ja. He, uh, uh, yeah. hip and happening nu. Als je kijkt hoeveel, ook onder de jongen, hoeveel meer mensen... hetzij vegan of vegetarisch worden. Zelfs mijn eigen kind. He, mijn, mijn oudste dochter die al 11 leeftijd zei van... joh, ik word gewoon vegetariër. En nog steeds, ik dacht net, ze heeft een periodiek dingetje, maar ze is het nog steeds. Ja. Ja. Ja. Nee, dus ik sta daar 100% achter. Er moet alleen wel een businessmodel achter zitten. Wat zijn belangrijke uh, tips die je mee kan geven aan... Uh, ik ontmoet veel jonge ondernemers. Vaak zelfs niet eens ondernemers, maar mensen die zeggen... Ik wil ondernemen, ik weet alleen niet wat ik moet doen. Ja. Uh, wat zijn belangrijke tips die je uh, als guru kan meegeven... aan dat soort jonge gasten? Ja, wat ik altijd zeg, ik bedoel, ik, ik hou echt van ondernemers. Uh, met name de creativiteit en doorzettingsvermogen. Ja. Ondernemen is een stalen kind krijgen van het vallen. Uh, maar begin gewoon... Niet te laat. He, want heel vaak zeggen mensen, ik wil eerst mijn studie afmaken. Dan willen ze een universiteit afmaken. Dan willen ze een werkervaring opdoen En dan hebben ze een hypotheekvrouw en kinderen. En dan kan het niet omdat het risico te groot is. Dus begin gewoon in je studietijd. Als je een goed idee hebt, ga een keer op je bek. Maar probeer voor, uh, absoluut weer op te staan. Mag ik jou danken voor deze leuke update en jou heel veel succes wensen met alles wat je nog gaat doen. En ik spreek je over vijf jaar weer. Nou, lijkt me hartstikke leuk. Oké, okay. dank je voor het kijken. naar nou, weer een, een mooi ondernemersgesprek hier op CVD TV. En als je hebt zitten luisteren naar de podcast, ook dank je wel daarvoor. En wil je nog meer ondernemersgesprekken zien, blijf dan hangen over een paar seconden, twee nieuwe. Voor nu, dankjewel. Hoi.